Welkom bij een korte uitleg over het programmaatje iExplain waarbij je al tekenend op het scherm iets uit kunt leggen. Het is een gratis programmaatje uit de Microsoft Store. Wel voor een uh, apparaat met een touchscreen, want je moet op het scherm tekenen. Ik heb hem geïnstalleerd en hij staat. Is dat, kijk, hier is het beginscherm en nog een nieuwe opname te beginnen, druk ik op het plusje en in de gekochte versie die ik heb die maar een paar euro kost eenmalig kan je behalve de snelle opname tekenen met tekst erbij, met geluid, stem erbij kan je ook een kale opname maken en later geluiden maken, of wat wij nu even gaan doen je kan een plaatje laden waarin je dan uit gaat leggen al tekenend, Dat gaan we doen Even loopt. Oh, oh, oh, Ho, duurt dat dan? Nou, daar gaan we even een stukje. Oké, okay, in mijn afbeeldingen had ik hem even gezet hier ergens onderaan, tafeltje. Hop. Kijk. Nu moet ik hem nog even toekennen. En dan staat hij erin, en het pelletje met kleuren verschijnt. Ik kan het kleurtje kiezen, ik heb rood gekozen. Ik kan hem nog een beetje dikker en weer dunner maken. Hier zijn nog wat andere dingen over verschillende dia's. Moet je maar even gaan bekijken. En dan zie je hier rechts onder de opnameknop. Doe de pellet even weg. Dan gaan we even uh, laten zien. Ik pak de pen. Ik druk op de opnameknop en de opname start en ik kan hier gaan tekenen, bijvoorbeeld een lijntje even uh, aanwijzen met een pijltje. En daar kan ik eventueel, als ik dit filmpje weer ga gebruiken in een ad kan ik daar een vraag over stellen. Wat is het voor lijnsoort en hoe dik is die? En bij deze precies hetzelfde. Ik kan even dit setje tekening aanwijzen een letter of een cijfer bij zetten. <coughs> zodat ik later een vraag over kan stellen. Ik kan hele dingen uit gaan tekenen. Net zolang als ik iets duidelijk wil maken. En eh, als de opname klaar is drukken we op stop. En dan kun je eventjes op het oogje drukken om een. Als de opname start. En ik Kijk, kan hier gaan tekenen bijvoorbeeld een lijntje even. Daar moet hij eh, Aanwijzen met een pijltje. En daar kan ik eventueel op. We gaan even terug. Kijk, wil je hem 7 of wil je hem niet 7? Nou, ik save hem nu niet. Cancel. Uh, als je hem saved heb je een opname gemaakt. En die opname die kan je weer exporteren als een mp4 bestandje. Zodat ik hem straks in het kan uploaden om daar een aantal vragen over te gaan stellen.